<laughs> nee, nou, moet We wel wat schatten en wassen. Babet, Babet, Bobet! bed. Wat bed, Ik zit op een balkon, ja. Hela Baldi. Dat is mama. <laughs> Dan kunnen we het een keer oh, waar? Well. We Wil je Wat? Uh, Wat is het? Cool? Nee, ik ben cool? nee, cool? neerblijven. Wat is het? Is er niet? Ja. Ja, rustig. Rustig, rustig, rustig. We gaan een berichtje krijgen, ook van dingen ze zeggen. Mag ik eens kijken, mag ik kijken wat ik ga krijgen? Even kijken. Oh. Ik kan misschien wachten. 10 euro gratis, welk krediet? gewoon oh. oh. bellen, oh. Nou, oh. gewoon oh. bellen, hè? Moet een beetje naar de rijden, nee Een Beetje naar de, beetje naar Ja, hoor. Kunnen we toch wat fietsen hebben? Nee, En je voeten even wijdig zetten. Dat van het valt open tot er voeten even wijden. Ja, voilà, zie je? Een beetje nog, hè Isa? Hé, Pak die niet nog eens? <laughs> Niks, kijk. Moet harder schaatsen. Je, je gaat toch niet omhoog, joh? Een beetje harder schaatsen, Isa? Nee, nou ook. Een beetje harder schaatsen. Ja, la. la, oké. Fantastisch. Nu <lacht> komt hier naar boven. We doen een handstand en we doen een salto uit. Wat is het kind dan? Niet? Nee. Mooi ja. Florek. En hier staat hij in agent door. Oeh. Oh, dopper dobber, dobber, dobber. Nou, gaat je plat uit op de buik? Goed zo. Nee, nou, pas op dat is vies, hè. Ja, dat is vies. Heel vies. Je moet niet te hoog gaan, je gaat dat wel zien. Waarom je het wel schaatsen, hè, joh. Hey. Hai, hai! Ik ben hier maar drie keer op mijn gat gevallen. En één keer op mijn buik. Ja. En twee keer op mijn kop. Ja, zo ongeveer. Ja. Oh. <lacht> Ik weet het. Helemaal tot boven is dat. Ja, goed zo. Oh, wat is er gebeurd? Hij zijn lokken opengescheurd. Draai die om. Ja. Oké, okay, nu nog één keer op je kop. En dan heb je ze allemaal gehad je moet je voeten parallel houden hè. als je erop gaat voeten parallel voeten parallel zo ja, die gaan open hè. ja goed zo man oh nee ja Wacht, ik kom naar beneden, hè? Oei. Pas op, hè. Ik je. Kom naar beneden.